Laten we wat nieuws doen. Zoeken in het uh, mooie bos. En dit is onze eerste vondst. Nog geen idee wat het is. Eerste muntje 10 cent. Puntenslijper. Eurotje. Benzinengeld er weer uit voor vandaag. Nog een puntenslijper. Papa? Maar een stukje ouder als de vorige. Jongens, het glimt en het ziet eruit als een ringetje. Daar. daar? Nee. Een ring. Even schoonmaken, zie je hem zo terug. Nou, er staan geen merkjes in, maar.. Denk aan een uh, kinderringetje, gezienemaat. Speelgoed. En een kwadje. Juliana 1954. Nou, een mooie penning. denk van een hondje. Sam. Nou, we zijn terug in het bos. Het is overal hartstikke warm, dus het is hier lekker koel. En weer een ring. Twee steen, kleine steentjes aan de zijkant heeft nog een grote gezeten Zo en er uh, lijkt een merkje in te staan dus het is geen prularia ding Ik ga nog even uitzoeken wat het is Ja. en dan hoor je het terug en weer een 20 cent lag niet eens onder het zand gewoon tussen de bladeren Hartstikke idee. Nou, daar ligt die. 10 cent erbij. Nou, volgende lijkt een stuk horloge. Een beetje goudkleur. Gaan we hem even oppoetsen, kijken of het wat is. Nou, het lijkt inderdaad een stuk van een uh, horloge geweest. Een glazen plaatje. Hier is scharniertje gezeten. Goudkleurig of het echt wat is weet ik niet Moeten we thuis verder gaan uitzoeken Ben benieuwd nog even het gaatje checken of de rest er ook nog in zit Nou halve meter naast het horloge Ah mijn nutie Patroon nog compleet Muntje gevonden mij onbekend, echt geen idee wat het is. Misschien wel een buitenlandse muntje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er staat een hoofd van een koningin op, denk ik. Of een prinses die naar rechts kijkt. Thuis even schoonmaken, onderzoek doen. Hoop dat ik je straks kan laten weten wat het is. En weer een muntje, een stuiver 1995. Weer een stuiver, 1980. Muntjes beginnen aardig te komen En weer 20 cent tussen het losse blad 5 eurocent, splinter nieuw Zegelloodje Die had ik hier nog niet in, 2,3 verwacht Zo, oh, een muntje. Een of andere token consumptiemunt. Uit Almere of All Places. En weer 5 eurocentjes. Al aardig aan het wegrotten. Uh, stuiver, gulden tijdperk, jaren 90. Randjes al helemaal weggerot